Een goed onderwijs is de belangrijkste motor voor die gelijke kansen, maar die motor hapert. In de miljoenennota staat een confronterend plaatje dat laat zien dat Nederlandse scholieren slechter lezen en rekenen dan 15 jaar geleden. En leraren doen hun deel, met overtuiging en met vakmanschap iedere dag opnieuw. Maar de politiek stelt leraren onvoldoende in staat om te doen waar ze goed in zijn, namelijk ieder kind de aandacht geven dat het verdient terwijl wij voor onze welvaart nu en in de toekomst afhankelijk zijn van goed opgeleide mensen. En forse investeringen in onderwijs, onderzoek en wetenschap zijn daarom noodzakelijk. De investeringen zouden wat D66 betreft met name gericht moeten zijn op geduld met kinderen, met gratis kinderopvang en een brede brugklas, waardering voor leraren met een hoger salaris en het zo snel mogelijk oplossen van het lerarentekort. Dat lerarentekort dat vooral speelt op de plekken waar goede leraren het hardst nodig zijn. En een betere beloning is daarvoor essentieel. Maar ook dat leraren niet te pas en te onpas formulieren hoeven in te vullen om te verantwoorden wat ze doen. Het broodnodige extra geld moet terechtkomen op de plek waar het hoort en dat is in de klas. Buiten de klas moet er extra tijd zijn voor huiswerk, sport en cultuur. Het mensdenken en het hoger onderwijs moeten we achter ons laten, zodat studenten in alle vrijheid weer kunnen doen wat ze willen, studeren.